Al sinds de oudheid hebben mensen zich afgevraagd wat licht nu precies is. Zo dacht Plato dat we dingen kunnen zien met stralen die uit onze ogen komen en voor Grieken was licht dan ook iets dat onlosmakelijk met onze ogen verbonden was. Rond 1700 veranderde dit en er ontstond een tweedeling. Aan de ene kant stonden de mensen zoals Newton die dachten dat licht uit deeltjes bestond en aan de andere kant de mensen zoals Huygens die ervan overtuigd waren dat licht uit golven bestond. En later, aan het begin van de 20ste eeuw, bleek dat beide groepen gelijk hadden. Licht is zowel een deeltjes als een golfverschijnsel. verschijnsel. Maar hoe kan dat? In 1801 deed Thomas Jong het beroemde dubbelspleet-experiment. Hij scheen licht op een scherm met daarin twee spleten. Op het tweede scherm daarachter verscheen een interferentiepatroon. Er waren strepen waar veel licht op viel en strepen waar helemaal geen licht terecht kwam. Dit patroon werd veroorzaakt door constructieve en destructieve interferentie. Constructieve interferentie ontstaat als twee golven die in fase zijn elkaar tegenkomen. Deze golven zitten bijvoorbeeld allebei aan de bovenkant. Je kan de amplitudes van deze golven bij elkaar optellen tot een grotere amplitude, met als gevolg dat het licht feller is. Bij destructieve interferentie gebeurt precies het tegenovergestelde. Dan komen twee golven die precies een faseverschil van een halve fase hebben bij elkaar. De ene golf zit aan de bovenkant en de andere zit aan de onderkant. Als je dan de amplitudes bij elkaar optelt valt de golf helemaal weg, met als gevolg dat er helemaal geen licht meer op het tweede scherm valt. Hierdoor ontstaat een interferentiepatroon. Een tweede aanwijzing dat licht een golfverschijnsel is, is buiging. Dit effect treedt op als golven door een kleine opening gaan. Dit is de reden dat lichtgolven uitwaaieren als ze door de dubbele spleet zijn gegaan, zodat ze daadwerkelijk kunnen gaan interfereren. Ook zorgt buiging ervoor dat golven om dingen heen kunnen die kleiner zijn dan hun golflengte. Dit is de reden dat radiogolven veel verder dragen dan bijvoorbeeld zichtbaar licht of gammastralen. Door een grote golflengte kunnen radiogolven veel makkelijker om dingen heen buigen. Deze twee bewijzen maken duidelijk dat licht een golfverschijnsel is. En dit werd ook lange tijd door de wetenschap algemeen geaccepteerd. Maar aan het eind van de 19e eeuw gooide plankkrommen roet in het eten. Max Planck deed onderzoek naar zwarte stralers, objecten die alle straling opnemen die erop valt. Deze objecten bestaan niet echt, aangezien objecten die in de natuur voorkomen altijd een deel van de straling die ze opvangen reflecteren. Maar zwarte stralers vormen vaak een goede benadering. Doordat zwarte stralers veel energie in de vorm van straling opnemen, stijgt de temperatuur en gaan ze temperatuurstraling uitstralen in de vorm van elektromagnetische golven. Een zwarte straler straalt een continu spectrum uit. Dat betekent dat hij alle golflengtes uitstraalt, maar niet elke golflengte heeft dezelfde intensiteit. De verdeling van de intensiteit is afhankelijk van de temperatuur en deze verdeling wordt weergegeven in een plankkrom. Planck probeerde een formule te vinden voor deze krom en vooral een formule die de hele krommen verklaarde. Rayleigh en Jeans hadden namelijk al een formule afgeleid die de rechterkant van de krommen verklaarde, maar deze formule ging compleet mist in aan de linkerkant. Maar om een kloppende formule op te stellen, moest Planck een hele vreemde aanname doen. Zijn formules klopten alleen. Als zwarte stralers geen traploze hoeveelheid stralingsenergie uitstralen, zoals de hoogtes op een heuvel, waar een energie die een veelvoud is van E is h keer f. Met E is de energie, h is de constante van Planck en f is de frequentie van straling. De stralingsenergie is dus gekwantiseerd zoals de hoogtes op een trap, en niet traploos zoals de hoogtes op een heuvel. Dat licht dat werkelijk uit deeltjes of fotonen bestaat, wordt ook bevestigd door de verklaring van het fotoelektrisch effect. Dit treedt op als je met licht van een bepaalde golflengte op bepaalde metalen schijnt. Daardoor komen er elektronen vrij uit het metaal. Deze elektronen noem je fotoelektronen, die samen een fotostroom vormen, omdat ze vrijkomen als je het metaal met licht, of foto's in het Grieks beschijnt. De elektronen die nog in het metaal zitten, noem je vrije elektronen, omdat ze zich vrij door het metaal kunnen bewegen. Ze zijn nog wel gebonden aan het metaal zelf. De energie die de elektronen nodig hebben om los te komen uit het metaal heet de uitere energie, en die wordt geleverd door het licht dat je erop schijnt. Maar hiermee is iets vreemds aan de hand. De elektronen komen alleen los uit het metaal als je er licht op schijnt met een specifieke minimale frequentie. De grensfrequentie. Als je het metaal beschijnt met licht van een kleinere frequentie is er geen fotostroom. Ongeacht de intensiteit van de bundel licht. Als je het metaal beschijnt met licht van een grotere frequentie dan de grensfrequentie komen er altijd elektronen vrij. Ook als de intensiteit van de bundel licht. ...veel lager is dan die van de lichtbundel met een lagere frequentie. Zo komen er alleen elektronen vrij uit magnesium... ...als de golflengte korter is dan 335 nanometer. Hertz nam het fotoelektrisch effect al waar in 1889... maar Einstein kon er pas in 1905 een verklaring voor vinden... ...waar hij in 1921 een Nobelprijs voor kreeg. Einstein kon het fotoelektrisch effect verklaren met behulp van drie postulaten. Postulaten zijn beweringen die niet bewezen zijn maar je accepteert ze als waarheid totdat het tegendeel bewezen is. Uit die postulaten volgt dat één elektron maar één foton kan absorberen en als een elektron een foton absorbeert, dit foton al zijn energie overdraagt aan dat ene elektron. Hierdoor kan een foton dat minder energie heeft dan de energie, bijvoorbeeld een foton met een golflengte groter dan 335 nanometer in het geval van magnesium, geen elektron losmaken uit het metaal en ontstaat er geen fotostroom. Het is alsof je probeert een bal op het dak te schoppen. Als je te dus zacht schopt, zal de bal nooit op het dak terechtkomen. Ook probeer je het honderd keer. Maar als je één keer hard genoeg schopt, zal de bal wel op het dak blijven liggen. Hetzelfde geldt voor fotonen en elektronen. Fotonen met minder energie dan de energie zullen nooit een elektron los kunnen maken. Hoeveel fotonen er ook op het metaal terechtkomen. Maar als een foton wel genoeg energie heeft, heb je er maar één nodig om het elektron los te maken. Maar er is nog een verschijnsel dat aantoont dat licht naast een golfverschijnsel ook een deeltjesverschijnsel is. Dit verschijnsel werd voor het eerst beschreven door Compton in 1923 en daarom heet het ook het Compton effect. Dit effect treedt op als een foton op een stilstaand elektron botst. De gevolgen van zo'n botsing waren goed te beschrijven met de botsingswetten voor deeltjes. Dit effect heeft daarom ook de meeste wetenschappers die nog sceptisch waren over het idee dat licht een deeltjesverschijnsel was ook kunnen overtuigen. Om dit effect goed te kunnen beschrijven moest Compton licht typische deeltjes eigenschappen toekennen, zoals kinetische energie en impuls. Die je kan berekenen met de formules E is haken C gedeeld door lambda en P is haken gedeeld door lambda. Licht gedraagt zich dus zowel als deeltjes als als golfverschijnsel. Dit heet golf-deeltje dualiteit. Maar hoe kan dit? En hoe ga je hiermee om? Je kan zeggen dat licht tegelijk golf en deeltje is. Net zoals iets tegelijk rond en rood kan zijn. Maar ook dit klopt niet helemaal. Licht gedraagt zich nooit tegelijk als deeltje en als golf. Bij één verschijnsel gedraagt licht zich of als deeltje of als golf. Dit heet het complementariteitsbeginsel en is opgesteld door Niels Bohr. In het samengesteld proces kunnen de deeltjes en het golfmodel elkaar wel afwisselen. Een foton wordt bijvoorbeeld als deeltje door de zon uitgestraald... Vervolgens reist het als golf door de ruimte, wordt het als golf gebroken in je ooglens en belandt het vervolgens weer als deeltje op je netvlies. Dus, samengevat, rond 1700 hadden wetenschappers een discussie of dat licht een deeltjes of een golfverschijnsel was. Later bleek dat beide juist waren en dat licht golf-deeltje-dualiteit heeft, zich afwisselend als golf of als deeltje gedraagt. Dit is raar, maar met het complementariteitsbeginsel zijn alle lichtverschijnselen goed te verklaren.